Heb je zo een speciale dat je eet tijdens of voor kampioenschappen? Als warme maand het kip met een beetje rijst is dat makkelijk verteerd. Of peperkoek zo'n uur voor de wedstrijd ongeveer. Eerder quinoa of pizza? Qua lekkerheid. Hey. Of... Ja, ik eet wel veel meer keno op dit moment. Na een overwinning, wat eet je dan? Ja, dan mag ik wel eens frietjes eten of zo af en toe. Ja. Welke zijn de drie belangrijkste ingrediënten op het bord van een kampioen? Ja, probeer niet te veel te eten, uh, iets dat makkelijk verteert en ook niet dicht op je training. Welkom in de voetgangers. Voordat we beginnen, ik ga u geen gouden medaille rondwinnen doen, maar wel een schort. Oh, dank u. Voilà. Dus ik ga het ja. Ik gekozen, een paar zaadjes erover gedaan, uh, haver, fruit, blauwe bessen eigenlijk, en een banaan. Ik dacht, we gaan een kleine twist aangeven, geven. We gaan zelf een granola maken. Je mag beginnen met wat amandelen, cashewnoten, 125 gram van elk, 100 gram lijnzaad, 100 gram sesamzaad, havervlokken, 125 gram en dan de laatste gepofte spelt. 100 gram moet daarvan toevoegen. Eén eetlepel kokosvet. Notenpasta ik weet niet. Ja, dat is zo. Ja. Een beetje gelijk pindakaas. Dat gaat zo echt zo die notensmaak nog extra accentueren. En dan als laatste voor de zoete smaak, zo wat honing. Je mocht ongeveer twee eetlepels erop spuiten. Roosteren op 150 graden. En rekenen een half wurken of zo. Hanne, na de granola. Kent je dit? Ja. Met Joule dadels. Een beetje munt, een handvol frambozen. Mocht mocht daar ook die blauwe bessen aan toevoegen. Echt? Dat is perfect. Ik ga hier een beetje honing gebruiken, gewoon om die zuurte wat door te breken. Voilà. Skier van onder. Moest je geen skier willen, kun je kunt ook zeker gewoon niet yoghurt gebruiken. Het is geen probleem. Het is gewoon omdat Hanna Klaas <lacht> heeft redelijk wat eiwit nodig. Niet te veel vetten. En skier is daar perfect voor. Nee, Hanna, je moet dat straks volledig opeten. Oké. Okay. In vier minuten. <laughs> je bent anders in 55 seconden. Oeh. Terwijl dat jij 400 horde doet. Maar hordes, je gaat mij hordes laten doen. Je is helemaal maf, jong. Tada. Wat was hè? Geniet ervan.